Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Moerkamp. Meneer Moerkamp, namens de parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties heet ik u van harte welkom. Onze commissie doet onderzoek naar de opzet en werking van het stelsel van woningcoöperaties. We kijken uiteraard ook naar een aantal incidenten. en De commissie onderzoekt wat er is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk is. En vandaag uh, zullen we ons vooral concentreren op mensen die min of meer deskundig zijn en ons vooruit kunnen helpen bij dit thema. U wordt gehoord als uh, getuige. En u heeft ervoor gekozen om uh, de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Dus ik verzoek u even te gaan staan en mij uh, na te zeggen. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder Ede. Ik verzoek u weer plaats te nemen. Ik verzoek ook de microfoon aan te laten staan gedurende het hele verhoor. En uh, we gaan vandaag beginnen met, uh, er zijn diverse leden van de commissie die uh, vragen aan u hebben. En ik geef graag eerst het woord aan collega Mulder. Ja, voorzitter, uh, dank. Meneer Moerkamp, uh, welkom. Klopt het dat u sinds 1981 bijna twintig jaar bij het ministerie van Vrom, Volkshuisvesting, Ruimelijke Ordening, Ordening en Milieu, heeft gewerkt? Sinds 1 januari 1982, dus bijna. Dus ik zat, we zaten er één jaar naast, maar wel bijna twintig jaar. Ja. ja. En was het zo dat hij zeer nauw betrokken, be was, uh, betrokken was bij de brutering? Ja, zeer. Want en klopt het ook dat dit document, waarin de afspraken zijn gemaakt met de corporaties, de VNG en de brancheverenigingen, dat, dat die van uw hand is? Ik heb daar uh, buitengewone herinneringen aan. Ja, dat is midden in de nacht uh, achter de lobby van een hotel uh, waar de enige computer stond uh, gemaakt. Wat staat er precies in dit document? Wat daarin staat, ja? Wat de afspraken doen? die we toen hebben gemaakt. Uh, voornamelijk betrekking hebbend op de bruteringsparameters uh, uh, en uiteraard een aantal andere zaken daaromheen. Dat is ook precies de reden dat we graag met u willen, uh, dat u willen verhoren, omdat u nauw betrokken was bij de brutering... ...bij de financiële afwikkeling daarvan en ook bij de verwachtingen van de brutering. Um, om te beginnen, voor het historisch perspectief. Kunt u ons vertellen hoe het Rijk de corporaties aanstuurde voor de brutering? Hoe dat precies in zijn werk ging? Nou ja, dat was een, uh, een, een kwestie van buitengewoon gedetailleerde bemoeienis. Er was sprake van uh, ja, toezicht vooraf, zeg maar. Er moest... Uh, voor allerlei zaken moest vooraf uh, ook toestemming worden verleend. Ook de hele exploitatie en alle exploitatieverschillen liepen in ja. feite langs uh, de, de lijnen van de rijksbegroting. Uh, uh, maar ook uh, ja, allerlei andere zaken, uh, hoe, hoe ze hun vermogen moesten beleggen, uh, om even met name hier uh, dat te noemen. Ja. Hoe ze hun administratie moesten voeren. Uh, nou ja, van alles en nog wat uh, was geregeld. Uh, en uh, ik herinner mij nog uh, dat dat gevat was in uh, een paar boekjes van de Nationale Woningraad, die wij de fluitjesboeken noemden. Dat waren drie uh, dikke uh, uh, boeken, uh, zo'n stapel uh, bij elkaar, waar nee. alle regelgeving in stond waaraan de woningcorporaties uh, zich moesten houden. Fluitjesboek, waar komt de naam Fluitjes vandaan? Nou, omdat het uh, het karakter had van, uh, van terugfluiten als, uh, als een soort scheidsrechtersachtig uh, idee zat, er, zat erachter. En daarin ja. werd heel gedetailleerd beschreven hoe een woning eruit begon. Ja, echt Volgens? de Rijksoverheid uh, die, uh, ja, die, die echt de greep op, uh, op de woningcorporaties had. Ja. En dat was toen ook nog niet zo heel erg lang. Uh, kijk, de eerste echte... Verandering is, in, uh, is in, eigenlijk in 1967 uh, gekomen, mm -hmm. toen de commissie de Roos uh, toestond dat de corporaties überhaupt reserves gingen vormen. Daarvoor uh, mocht men niet eens reserves uh, vormen. Mm -hmm. En de, Wat vond u van die gang van zaken met de fluitjesboeken en de controle heel gedetailleerd? Nou, ik uh, vond het zelf uh, toen niet meer van, uh, van die tijd. Uh, kijk, de, de hele strakke sturing dat was op zichzelf een, een, een logisch iets. Uh, ...in de tijd van de wederopbouwperiode, nou, ja, Het dan moest het bijna een soort militaire operatie zijn om, uh, om de zaak weer uh, op te bouwen. Uh, maar dat was natuurlijk uh, in de tachtige jaren was dat uh, zo langzamerhand wel eens een keer uh, voorbij. Uh -huh. En uh, ja, je zag natuurlijk overal, zag je in de, ook in de samenleving, uh, discussies over uh, veranderende rol van, van de overheid... En, uh, over decentralisatie uh, en dat soort zaken. Decentralisatienota is al geloof ik van 1980 uh, is, mm -hmm. is er toen al eens eentje geweest. Dus er was een context wel van denken in uh, uh, nou, moeten we zo langzamerhand uh, de, de verantwoordelijkheden niet, uh, uh, ja, niet wat gaan uh, verleggen. Ja. En dat is uiteindelijk ook gebeurd hè? Dat is onder leiding van uh, NES Heerma uh, is dat uh, gebeurd. En, uh, ik heb ook de indruk dat hij ook met die opdracht uh, uiteindelijk uh, bij het ministerie van Vrom en op Volksvesting is neergezet. Want u kent de achtergrond uh, daarvan dat uh, Gerrit Broks, mm -hmm. de aanleiding van de bouwenquête, uh, de bouwenquête overigens van destijds, die ook eens illustreerde hoe ingewikkeld alles uh, in elkaar zat, waardoor er ook met, uh, met subsidies uh, tegen een en ander mis is uh, gegaan. Ja. En uh, ja, dat N.S. Heerma toch daar wel kwam met de gedachte van dat moet, moet anders, uh, ook het financieel beheer moet uh, anders. Kunt u iets vertellen over de uh, drijfveren van de staatssecretaris Heerma? Nou ja, het was, uh, uh, uh, het was natuurlijk een buitengewoon uh, kundig bestuurder, althans zo kenden wij hem uh, uh, uh, nadrukkelijk. Uh, en een man uh, die... Uh, ja met een hele duidelijke uh, visie of ideologie of hoe je dat ook maar uh, noemen wilde uh, die denk ik is terug te voeren op uh, uh, op zijn arp verleden uh, uh, want uh, zelfs abraham Kuyper is nog duidelijk terug te vinden in uh, zijn soevereiniteit in eigen kring uh, gedachte, ieder zijn eigen verantwoordelijkheid daar dat was een een, een hele belangrijke basis in zijn gedachten uh, hij sprak ook altijd over herordening van verantwoordelijkheden. Hij vond dus principieel dat de Rijksoverheid dingen deed... die gemeentes of die uh, private organisaties zoals woningcorporaties uh, moesten doen. Dus hij werd onder ja, vooral gedreven door het gedachtegoed van Abraham Kuyper. Nou ja, dat is mijn verklaring. Of ja, dat ja. nou zo'n enige was, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het, dat, laten we zeggen, daar zat een zekere consistentie. Uh, het was een man die consistent en consequent redeneerde vanuit verantwoordelijkheden en dat dat heeft hij op de volkshuisvesting toegepast en hoe keek hoe keek de, de ambtenaren tegen deze ideologie aan nou ja het paste natuurlijk op zich wel in uh, in uh, veranderingen wat ik bedoel soevereiniteit in eigen kring en verleggen van verantwoordelijkheden is natuurlijk niet uh, uh, laten we zeggen het monopolie van uh, van abraham kuiper die die heeft die naam uh, gegeven mm. maar het denken over andere verantwoordelijkheden, was natuurlijk net zozeer in, in sociaal-democratische of liberale kringen te vinden. Ieder heeft daar dan zo zijn eigen opvatting over. Maar dat er die verantwoordelijkheden ja, misschien toch eens wat verder weg moesten liggen dan bij de Rijksoverheid. Ja, dat was toch wel een context die vrij breed werd gedacht. Ik refereer daar aan die decentralisatienoten, dat komt natuurlijk ook vanuit een context. ...van moeten wij dit als Rijksoverheid allemaal nog wel doen. Ja. Speelden ook uh, bezuinigingsoverwegingen nog een rol bij de verzelfstandiging? Bij de, bij de, brutering, ja, of, uh, de brutering? Nee. nee. Collega goed. Nee, ik bedoel het wordt bij de verzelfstandiging. Oh, bij de verzelfstandiging ja. in de breedte? Oké. Okay. Uh, nee, maar ook daar is het antwoord uh, nee op. Het was niet uh, op voorhand een bezuinigingsoperatie... Uh, ...dat denken over verantwoordelijkheden... Uh, kijk, de, de, de, ook in de tachtiger jaren werd er bezuinigd. Uh, als je terugleest, dan is dat bijna iets van... Uh, het is nooit anders geweest, uh, denk je dan, dan wel eens. Maar de echte grote klappen, dat het echt grote taakstellingen waren... Uh, uh, uh, die is eigenlijk pas in de tussenbalans in de negentiger jaren gekomen. Toen moest, was er een vergelijkbare crisis met, uh, met die we nu uh, hebben... Uh, gehad En uh, wat wel een rol speelde, uh, misschien toch goed om dat uh, te noemen, er werd een vrij makkelijke manier gekozen om, als er bezuinigd uh, moest worden, om dat, uh, om dat op te lossen. En dat was namelijk uh, uh, de zogenaamde debudgetering en dat was uh, geen rijksleningen meer verstrekken, maar uh, leningen op de kapitaalmarkt uh, verstrekken. En dat kon omdat de rijksleningen voor de volle 100% relevant uh, waren voor de begroting. Wat je daar ook van vindt, maar dat waren de spelregels uh, op dat moment. Kunt u vertellen hoe de corporaties ervoor stonden, financieel, voor de brutering? Wat was hun uh, vermogen? Nou, ik heb daar geen getallen van in mijn hoofd, dat weet ik uh, echt niet meer. Uh, uh, bovendien, uh, er was sprake, er waren wel inzichten hoor in die mm. tijd, uh, maar dat was, een, uh, uh, ja, dat was vrij divers. Uh, uh, uh, uh, er waren uh, uh, rijke corporaties, uh, maar er waren ook corporaties onder de 12,5%, zoals dat dan heet. Uh -huh. uh, dat was dan de norm voor de minimale ABR-reserve. Uh, uh, maar er zat, daar zat een behoorlijke spreiding in. Uh, de indruk was niet, uh, althans niet aan het begin... Dat ze, uh, dat ze nou superrijk waren, dat zijn ze geworden... als gevolg van het vervroegd aflossen van, uh, van rijksleningen. Mm -hmm. Omdat, uh, nou ja, wat ik vertelde, er waren rijksleningen verstrekt. Die zijn in het dacht begin, eind 70, begin 80, nee, begin 80er jaren... Uh, was de rente was enorm hoog, mm -hmm. zo'n 12 procent. En dus werden de subsidies ook afgestemd op die rentelast... Mm -hmm. De uh, uh, Rijksoverheid uh, was een buitengewoon slechte bankier, uh, uh, want die had niet de clausule ingebouwd dat als er vervroegd werd afgelost dat er dan misschien een vorm van boeterente betaald uh, moest worden. Want daarna is de, de rente dus enorm snel gedaald, waardoor men op de kapitaalmarkt tegen 7% uh, kon lenen. Maar uh, zolang dat dan duurde, het subsidie wel op die 12% bleef afgestemd. Daar hebben ze miljarden mee verdiend. En hoeveel miljarden, weet u dat nog? Ik kan u geen getal noemen. Nee, maar wel veel. Ja, iets, nog een, een scherpere benadering of veel miljarden? Ja, ik, ik, ik, ik durf het gewoon niet te zeggen hoeveel precies, maar het, meerdere miljarden, ja. Okay. In de Kamer was ook brede steun voor de verzelfstandigingsoperatie. Want ja, alle politieke partijen konden zich erin vinden. Waarom was dat eigenlijk, naar uw idee? Nou ja, het was inderdaad niet zo uh, omstreden om uh, anders naar die verantwoordelijkheid te kijken. En ook dat weer, natuurlijk de context. Er was wel het een en ander misgegaan, uh, ook in de volkshuisvesting. Uh, en, en het ging natuurlijk vrij ver, hè. Het, uh, uh, daarvoor werd uh, op het departement bepaald uh, welke centrale verwarmingsketel er in een, uh, in een uh, sociale huurwoning moest. Uh, uh, er zaten mensen die al die rijksleningen uh, zaten goed te keuren. Waren dat bankiers? Nee, maar dan een batterij aan mensen die dat zat goed te keuren. Uh, nou ja, zo had je een... een allemaal uh, bouwplannen werden daar goed gekeurd. Het was dus van een detailniveau, een bemoeienisniveau waarvan toch iedereen wel het gevoel had, ja, maar dat past niet meer bij deze tijd. En uh, nou ja, toen de bouwenquête kwam, dat, dat was zeg maar de, de trigger om uh, dat ook echt uh, een keer aan te pakken. Dat, toen was het gevoel van urgentie er kennelijk in één om dat te doen. En dat werd vrij breed gedeeld. Ja. Het werd inderdaad niet alleen gedragen door de fractie van de staatssecretaris Heerma, Heer maar ook... Nee, het beslist niet. beslist niet. Nee, want het had ook uh, uh, uh, uh, uh, ook de hele deregulering, wat, wat ook een begrip was in die tijd, uh, dat werd ook breed uh, gevoeld. Dat dat, uh, uh, ja, dat dat hoog nodig uh, was. Ja, helder. Ik kijk nou, ik collega groot. Dan komen we bij het uh, BBSH, het besluitbeheer sociale huursector. Als je dat kort wil omschrijven, staat er eigenlijk in wat corporaties wel en niet uh, mogen doen. Dat ja. klopt toch? Sch ja. ja. U bent secretaris geweest van de commissie Taakstelling en Toezicht, wat de commissie Koopman, die in 1991 de basis heeft gelegd voor dat BBSH. En De kern van dat BBS, BBSH was dat van dus, dat sturing met subsidie, dat werd overgeschakeld naar verantwoording en toezicht achteraf. Daarmee gaf het Rijk met een hele belangrijk sturingsinstrument... ...te weten die subsidie weg. Nou, het, uh, en voor de goede orde... ...het BBSH bepaalde niet uh, uh, dat er niet meer met subsidies uh, mm -hmm. werd uh, gestuurd. Uh, het was echt, het was wel... ...en dat was consistent overigens mm -hmm. met de gedachte... ...die ook al in de Notenvolksersvesting was uh, neergelegd... ...dat uh, corporaties veel meer hun eigen verantwoordelijkheid nou. hadden... ...en dat dus die sturing vooraf... Maar dan heb ik het over die andere dingen, niet alleen uh, de gouden koren zoals mm -hmm. dat ja. heette, de subsidies. Dat dat werd weggenomen uh, uh, uh, uh, als gevolg van het BBSA, een... daar was geen sprake van. Dat is eigenlijk pas gekomen na de uh, brutering. Dus dat zijn twee afzonderlijke ja, ja. dingen. Het enige, uh, de, we zeiden ook altijd, de, uh, de brutering is de financiële verzelfstandiging en het BBSA was de bestuurlijke verzelfstandiging. Uh, uh, ja. ja en, en, en zag men risico's in die tijd dat als je bij de brutering inderdaad dan wel die koorden loslaat, ja. van ja, gaat dat dan wel goed? Ja, er is over risico's uh, nagedacht, ja. uh, maar uh, niemand uh, heeft de, de, zeg maar de omvang daarvan uh, op dat moment uh, juist kunnen inschatten. En ook dat moet u wel even in de context van die tijd zien. Uh, toen had je, als je toen sprak over een grote woningcorporatie, dat waren een aantal voornamelijk nog gemeentelijke woningbedrijven en later woningcorporaties, die hadden 10.000 woningen. Dat was een enorm grote woningcorporatie. Nou, ik denk dat er nu een corporatie, nu bij een kleintje denk ik als je de 10.000 hebt, er zijn er die, die 80.000 woningen inmiddels hebben. Ander voorbeeld uh, is dat, ja, wat, wat, wat was het denkkader als je in risico sprak? Ja, gaan die, die directeuren van die corporaties dan niet uh, zich te veel uh, vrijheden permitteren? En uh, het, het beeld was, ja, maar straks gaan ze allemaal in een dikke Volvo rijden. Dat was ja. het beeld. Dat was de metafoor, de, de, of nu is de metafoor, een dikke Volvo. Maar geen Maserati, dat was, dat, dat was echt buiten het uh, denkkader wat er toen überhaupt was. Dat bestond helemaal niet. Je, je, je keek naar de context van toen en uh, ja, dan was dat zeg maar de, de speelruimte die er was. En uh, we hebben wel gezegd toen uh, van ja ja, het, het zou misschien wel goed zijn als er een, een, een corporatie failliet uh, zou gaan. Of in, de, in ieder geval in de problemen zou komen, want dan hebben ze het in één keer goed geleerd, het moet niet een te grote zijn... Uh, nou, en uh, inderdaad, uh, in Enschede was er een uh, corporatie Eigenhaard die uh, jawel in derivaten belegd had en ja. uh, daardoor in grote problemen kwam. En uh, nou ja, dan dacht, nu hebben ze ook hun lesje wel geleerd uh, uh, als het gaat om het beleggen in derivaten, maar uh, helaas, dat is ook anders gelopen. U heeft nog getwitterd hè, toen Vestia failliet ging op derivaten. Ja. Weet ja. u nog wat u heeft getwitterd? Nou, in ieder geval iets van uh, dat het een soort vu was en of, men, uh, of, of, of uh, uh, men zich wel realiseerde wat er, uh, uh, dat er destijds een voorbeeld was. En ja. of men daar wel van geleerd had. Dat ja. iets, iets in die geest. Ja, iets uh, in die geest. Ja, ja. Ja. En dat was dus niet zo? Nee, dat was helaas niet zo. Ja. Nee. Um, dus de risico is risico's eigenlijk niet onderkend, hooguit een dikke vol, maar geen masteraar. Nou ja, wel wel onderkend, maar niet de mate, uh, de omvang ervan niet. Is zoveel groter geworden, zoals alles, ook de omvang van de corporatie zelf. Al, de omvang van alles is veel groter geworden dan we toen uh, uh, hadden voorzien. En, en hoe is dat zo gekomen, denkt u? Ja, uh, je, je ziet, uh, uh, ja, ik denk wel dat het, dat het komt, uh, dat zeg maar het hebben van die vrijheden. Natuurlijk, ook een klimaat schept uh, mm -hmm. om dat te doen. Uh, uh, je zag ook wel uh, uh, ja, dat men heel graag met de grote jongens uh, mee wilde doen uh, en met de projectontwikkelaars en dergelijke. Dus men kwam natuurlijk in aanraking met, uh, met groot geld. En ook omdat men door de brutering zelf ook over groot geld uh, ging beschikken. En, uh, ja, waar je toch hoopte dat er nog een zodanig moreel kompas was dat men dat zou weten in te passen in eh, nog steeds de sociale doelstelling die woningcorporaties hebben. Eh, we moeten constateren dat dat in een aantal gevallen, want ik zeg uitdrukkelijk in een aantal gevallen, want ik, ik deel niet de, de, de, het beeld dat het nou overal in de hele corporatiesector, eh, dat dat allemaal maar slecht is gegaan. Maar uh, helaas, in een aantal uh, gevallen uh, heeft men uh, de welden niet kunnen dragen. Men heeft er ook niet van geleerd? Nee, daar is niet van geleerd. Hoe kan dat nou? Hè? Ja. ja. Heet u het antwoord? Nee, ik denk dat dat een van de antwoorden is die u uit alle uh, vragen moet zien te destilleren. Ik zou niet weten, ik kan niet één factor mm -hmm. aanreiken. Het is natuurlijk een complex van zaken... Uh, uh, uh, ...waar natuurlijk de, de beweging van de verzelfstandiging een rol in speelt. Dat, is, dat heeft ook een context uh, gecreëerd waarin het kon. Euh, daar had uh, uh, uh, goed toezicht tegenover moeten staan. Uh, uh, uh, dat in de eerste plaats. Maar niet alleen toezicht vanuit uh, de overheid... Maar ook de rol bijvoorbeeld van de brancheorganisaties is, is sterk veranderd. Een, een Nationale Woningraad of een NCIV, dat speelde nog wel een rol. Dat als men, het waren wel hoeders van, uh, van, het, uh, van het sociale gezicht uh, van waar men voor was. En ook dat verdween. Dus het verdween op alle, alle fronten, zou je kunnen zeggen. Wie had dan wel moeten toezien op het vermogen van de corporatie? Nee, uiteindelijk moest de overheid natuurlijk toezien. op uh, hmm. En dat was ook, uh, was ook feitelijk uh, zo geregeld. Ook in het uh, BBSH hmm. uh, is, uh, is dat toezicht uh, op de... He, een van de prestatievelden was financiële continuïteit. Er zijn ook afspraken gemaakt hoe men dat in de verslaglegging moest doen. Hoe je er ook naar zou kunnen kijken. Daar zaten zelfs noviteiten in. Uh, dat je uh, zeg maar de investeringsvoornemens ook op zou nemen en door de accountants zou laten uh, beoordelen. Dat was een noviteit voor accountants, want die kijken alleen terug, kijken nooit uh, prospectief zoals ze dat dan uh, noemden. En zo werd er wel degelijk uh, gekeken van kun je op die manier ook de financiële continuïteit en de inhoudelijke prestaties uh, monitoren. Dat was uh, in ieder geval volgens ook die, die, die commissie. Uh, was dat uh, in eerste instantie bij de gemeentes uh, beleg, want die moesten ook de volledige stukken krijgen om daar een oordeel over te vormen. Die zijn daar natuurlijk ook het meest, uh, uh, hebben daar ook het meeste zicht op, want in hun wijken vinden de prestaties uh, plaats. Uh, en als er aanleiding was, uh, dan zou uh, uh, ook uh, de minister of het Rijk zou, uh, daar dieper uh, op ingaan. Nee. Dat was, het was een soort, soort gelaagd. Toezicht zou je kunnen zeggen, waarbij uh, uh, de, uh, de Rijksoverheid dat risicogericht uh, deed. Dus als er een signaal was, als er nog als een gemeente een signaal afgaf, of anders is een signaal, dan kon je uh, de diepte ingaan. In theorie werkte dat, werkte dat ook in de praktijk? Uh, ja, ik, ik, ik ben het zicht een beetje daarna al snel op die praktijk. Want ik, ik ben ook in 2000 weggegaan, natuurlijk. Dus wat er daarna. Er, er, er, ik denk dat we gewoon feitelijk moeten constateren dat dat, in de, dat het toezicht niet goed van de grond is uh, gekomen. Dat is het toezicht van buiten en het interne toezicht, het toezicht van de. De raad van commissaris, of de raad van ja. toezicht van de corporatie. Welke verwachtingen ja. waren daarover? Ja. Nou ja, dat, ook dat was een van de dingen die uitdrukkelijk werd, uh, werd aanbevolen door die, uh, door die commissie. Omdat wat ook in de BSA terecht kwam, dat er een raad van toezicht moest zijn. Dat was toen niet zonder meer overal het geval. Je had verschillende bestuursvormen in die ja. tijd uh, nog. Dus er moest een raad van toezicht uh, zijn. Uh, uh, nou ja, dat... dat, dat heeft denk ik in het begin wel, wel uh, gewerkt. Veel. Wat, wat toen zeg maar, bestuurders dus waren. En je had een bestuur en een directeur en een bestuur werd dan uh, Raad van Toezicht. Daar zaten in het begin natuurlijk allemaal nog mensen die, uh, uh, ja, die nog echt vanuit de sociale doelstelling vertrokken. Dat waren ook geen fulltime uh, functies of zo. En, uh, maar goed, ook, ook hier weer door de brutering, door, door de financiële ja, Er moest een treasurer komen, er moest dus, dus dat, ook de aandachtsvelden verschoven naar andere, uh, naar andere terreinen. En je moet natuurlijk ook uh, gewoon feitelijk constateren dat ook uh, dat toezicht niet op alle... Uh, dus interne toezicht, niet op alle punten uh, zijn werk heeft gedaan. Alsof dat is niet een uniek uh, fenomeen voor de woningcorporaties. Dat hele toezichtsvraagstuk, interne toezichtsvraagstuk, zie je in de volle breedte. Ja. Ook in de zorginstellingen bijvoorbeeld. Was er al tijdens uh, de projectering de verwachting dat corporaties die tot die tijd eigenlijk waren georganiseerd in de vereniging met leden die dan toezicht houden, dat die massaal zouden overstappen naar de stichtingsvorm? Uh, ja, daar is wel, uh, maar dat was een beweging die was al gaande hoor. Dat mm -hmm. stond ook los van, uh, van, al, van al die zelfstandigingsbeweging. Dat was een beweging die al wel langer gaande was. En uh, uh, uh, ja, voor, uh, uh, althans in de inzichten van toen, kon dat wel leiden tot een, uh, tot een ja, professionele manier van, uh, van besturen. En uh, ik weet het niet zeker meer, maar ik, ik meen ook dat er zelfs een voorkeur is uitgesproken voor de stichtingsvorm. Uh, het had wel als nadeel: een vereniging heeft leden ja. die het bestuur nog in het toom ja. kunnen houden als ze ja. hele wilde plannen ja. hebben. En daarbij, ja. dat verdwijnt dan. Uh, nou ja, uh, in, in die zin dat uh, zeg maar ook in de Rade van Toezicht er natuurlijk weer vertegenwoordigers zitten van, uh, van de huurders. Mm -hmm. En dat er bepaalde rechten voor huurdersverenigingen zijn, er is later nog een commissie geweest, huurders, verhuurders, waar dat soort rechten van de, van de huurders in zijn vastgelegd. In het BBSH staat als taak voor de corporaties omschreven het met voorrang huisvesten van de doelgroep. Ja. Kunt u toelichten wat hiermee wordt bedoeld? Nou uh, ja, eigenlijk uh, was dat de verwoording van de sociale doelstelling. Uh, je bent er uh, primair om uh, um te zorgen voor huisvesting uh, voor mensen voor wie dat op de koopmarkt in feite moeilijk te realiseren is. Dus voor de lagere inkomens, om het maar ja. heel duidelijk te bedoelen. Nee, het staat met voorrang, dus niet ja. alleen. Nee, niet alleen. Er was, uh, uh, er was wel degelijk... Uh, um, een verbreding uh, van de rol van de woningcorporaties. Juist ook uh, omdat ze. Uh, inmiddels goed in de slappe was zaten. Uh, vonden we ook dat, uh, dat ze zich breder mochten inzetten. Onder andere ook voor, uh, voor, de, st voor, voor de stadsvernieuwing. en voor de, het inzetten van. Uh, voor de leefomgeving. Uh, en. Uh, ja, het, het, het, het, het, zeg maar bij voorrang. betekende ook dat je, dat je. ook bijvoorbeeld gemengd uh, kon bouwen. Dus dat je niet alleen. Uh, uh, uh, ja, uh, alleen maar de sociale huurwoningen doet maar dat dat, dat ook uh, in combinatie komt met koopwoningen uh, ook voor de in het algemeen de lagere uh, groepen dat je uh, uh, uh, ja, combinaties kon maken want uh, bijvoorbeeld voor grondexploitatie dan kun je voor, voor, voor een koopwoning of voor een wat duurdere woning kun je weer wat meer geld uh, vragen dan, uh, dan voor, een, uh, voor de grond voor een, uh, voor een sociale huurwoning dus door dat op die manier te doen, mm -hmm. konden ze ook hun, uh, hun uh, primaire taak uh, beter realiseren. Dat was de gedachte. Was de staatssecretaris het eens, met die wat brede omschrijving van de doelgroep? Ja hoor. Geen discussie over? Ja, anders zou hij, neem ik aan, uh, ook de besluiten niet hebben uh, ja. gemaakt. Het kan zijn dat hij in eerste instantie dacht, liever geen brede doelgroep en zich heeft laten overtuigen. Ja, we kunnen het hem zelf niet meer vragen. Ja, dus vraag nee. U. Nou ja, het... het uh, maar dat, dat, dat was eigenlijk vanuit een ander perspectief, uh, met name de, de, de, uh, ook de discussie over de huursubsidie en dergelijke. Uh, vond hij uh, wel dat de woningcorporaties zich uh, uh, uh, ja, eigenlijk moesten terugtrekken op uh, alleen maar de lage inkomens. Uh, en dat, maar dat was, dat was was uh, uh, Um, ja dat liep een beetje naast elkaar. Uh, uh, dat had meer met de woonruimteverdeling uh, te maken. En dan moesten eventueel andere woningen maar worden verkocht, dat kon ook. Uh, mm -hmm. Maar hij was wel een... Uh, uh, en, en daar was wel enig spanning omdat uh, ambtenaren vonden dat minder. Uh, dat, je de, de, de, de, dat je dat echt uitsluitend moest concentreren op die ene groep. Ook omdat er ja, uh, ideeën waren van, uh, uh, uh, van segregatie en dergelijke. Maar dat had meer, het was dus meer een discussie over het scheef wonen uh -huh. dan over de rol uh, van de woningcorporaties. Dus hij heeft met hem daarover gediscussieerd over ja. de breedte van de doelgroep. Ja, dan maar dan... dat zeg ik in het, dus in het perspectief van huursubsidie en scheef wonen. Dat is, dat is niet uh, in, het, in termen van de rol van, uh, van woningcorporaties. Dat is wat dit betreft mijn slotvraag, wat is eigenlijk nu het publieke belang dat woningcorporaties dienen? Ja, ik, eh, eh, dat is toch uiteindelijk eh, zorgen voor goede huisvesting en een goede, eh, wat mij betreft ook de, de bijbehorende woonomgeving eh, eh, eh, voor mensen die, dat, de, die daar zelf niet eh, in alle opzichten eh, toe in staat zijn. Echt, dat is de kern. Huisvesting voor mensen met een lage inkomen plus de woonomgeving. Ja, ik vind de woonomgeving daarbij hoor ja. Het gaat niet om het huis alleen. Het gaat, ook altijd om, uh, het gaat toch om de, de kwaliteit van de buurten en wijken uiteindelijk. Uh, je kunt uh, best een minder huis hebben als de, uh, de, de buurt en de wijk kwalitatief uh, heel goed is. Uh, en je kan omgekeerd een prachtig huis hebben in een hele slechte buurt. Uh, nee, het gaat juist ook om de kwaliteit van de buurten en de wijken. En uh, nou ja, dat is... Uh, en dat, dat, dat, dat speelde in, de, in die discussie wel een, een rol over dat scheef wonen. Want want ja, dat, dat wekt, uh, werkt ook een beetje segregatie in de hand uh, als je dus alle lage inkomens alleen maar bij elkaar zet, terwijl het juist zo'n prachtig goed is dat je in Nederland niet aan de buitenkant kan zien uh, of iemand uh, veel of weinig uh, verdient, want we hebben allemaal uh, goede huisvesting. En, uh, wat dat betreft uh, uh, kijk ik ook wel met een wat scheef oog naar Brusselse regelgeving uh, op dat uh, vlak. En dat die de sociale kwaliteit van onze buurten en wijken bepalen. Daar ben ik het niet mee eens. Maar ja, dat is een ander soort door statement. Ik om te vragen wat u daarvan vindt. <laughs> de Brusselse discussie. Kijk naar collega Groot. Ja, het wordt sowieso een collega Groot. Je kunt dan ook vervolgen met de andere vragen. Ja, nee, niet op dit punt, want het is inderdaad een hele, hele aparte discussie. Ja, wel een aantal aanvullende vragen over de uh, behutering. Het, het wegstepen van uh, uitstaande ijsledingen tegen uh, toekomstige subsidieverplichtingen, want dat is toch een, uh, ja, een landmark in de ontwikkeling van, van de woningcoöperaties. Het is de, de feitelijke financiële verzelfstandiging. Dat hele idee van het wegstepen, ja. bij, bij wie kwam dat vandaan? Nou ja, dat was uh, iets waar we eigenlijk al langer op het departement uh, mee bezig uh, waren. Uh, eigenlijk al, al zelfs nog uit de tijd uh, van Brox uh, uh, was ik daar met een aantal uh, medewerkers al mee bezig. Uh, dat denken in termen van uh, contante waardes. Dat uh, ...had onder andere al zijn beslag gekregen in de toenmalige premiekoopregelingen. Daar was ik destijds verantwoordelijk voor, voor de totstandkoming daarvan. Die gedachte van, nou ja, maak nou heel duidelijk welk aandeel je als, als overheid neemt... ...en welk aandeel je zeg maar, voor rekening en risico van de andere partijen, van de private partij laat... Dat, dat stond al uit begin uh, uh, 80 jaar, dat was al heel kort nadat ik uh, bij het ministerie uh, ging werken. Uh, dus dat was, dat, daar zat eigenlijk een soort kern van, uh, ga nou eens heel consequent verder nadenken. Ik, ik, ik heb ik geloof in 1984 ook al eens een eerste voorstel gedaan uh, op het ministerie om... Uh, ...om ja, de contante waarde van die hele subsidiestroom... ...om hoe je dat samen met die rijksleningen... ...want het idee van rondpompen van geld... ...dat vond ik sowieso al een beetje gek... Uh, uh, van waarom doen we dat? Uh, dus ik, ik, toen had ik al eens voorstellen gedaan om, om dat uh, op de een of andere manier tegen elkaar uh, weg te strepen, te salderen. Maar meer op de, op de cashflows, dus nog niet in, uh, in de totale afrekening. Nou dat was al in 1984, dat, dat heeft het niet gehaald. Hè, want dat zijn natuurlijk altijd hele ingrijpende dingen. Dus uh, uh, ja, dat waren natuurlijk uh, wilde ideeën van een nog jonge beleidsmedewerker uh, in die tijd. Uh, en hoe kwam en, het toen bij? En, nou ja, daar, uh, dus, dus één, je hebt een zekere consistentie in dat denken. Als concept uh, heb, je, heb je nodig. Uh, er moet natuurlijk een directe aanleiding zijn, een context. Uh, nou, die context was natuurlijk al die van verzelfstandiging. En ja, kun je daar stapjes verder in maken. En je, het derde factor was gewoon toeval. Gewoon puur toeval. Uh, en uh, dat had ermee te maken dat... Uh, wij waren dus al bezig met wat berekeningen op die kaststromen van in- en uitgaande kaststromen eh, te berekenen en in diezelfde tijd eh, speelde de wat toen heette de overkomst eh, van de betaalfunctie, de verschuiving van de betaalfunctie, dat was eerst op het departement centraal geregeld. Uh, op de Van Alke werd het allemaal uh, gedaan toen ging dat naar de directoraten-generaal uh, wij zaten in Zoetermeer dus toen kreeg Zoetermeer het voor zijn deel uh, voor het zeggen. En, uh, dat was OBF 1 en OBF 2 was de verschuiving van uh, de, de, de financiële directie van het directoraat-generaal naar de uitvoerende afdelingen en ik was toen hoofd financiering beheer, huurbeleid uh, heette het geloof ik en dat zou dus wat betreft de objectsubsidies zou dat dus naar mijn afdeling toe komen. Dat ging niet helemaal glad want er moesten ook mensen mee en een paar mensen hebben toen wat uit de school geklapt van ja maar die ramingen die zijn niet helemaal correct. En wat was er aan de hand? Veel in de begroting werd kloppend gemaakt... Door uh, met de zogenaamde voorcalculatorische huurparameter uh, te werken in, de, in die DKP-systematiek. Dus als jij inschatte dat de huren in de toekomst uh, uh, uh, meer zullen stijgen, dan kun je met lagere subsidies toe. Dus als je een begrotingstekort voorzag, nou, dan schatte je de huur wat hoger in in de toekomst. En dan daalden de subsidies en zo kon je de zaken glad uh, strijken. Dus daar werd ik voor gewaarschuwd. Uh, dit zijn gewoon boekhoudkundige dit zijn boekhoud, trucs? Ja, boekhoudkundige trucs. Uh, uh, waarbij je overigens wel de lasten naar de toekomst schoof. Hè? Want dat was het effect uh, daarvan. Want uiteindelijk moest het toch betaald uh, worden. Dus ik, uh, ik wilde niet zomaar dat uh, overnemen zonder daar inzicht in te hebben. Toen heeft KPMG heeft ook een soort uh, boekenonderzoek uh, gedaan. En er kwam uit dat er anderhalf miljard gulden in die tijd tekort uh, eigenlijk was als je het uh, reëel uh, zou inschatten. Wat wil nou het toeval dat de, uh, uh, toen wij die raming hadden gemaakt uh, uh, over die kaststromen dat toen naar de stand van toen het verschil tussen de, uh, de uh, inkomsten op grond van de rijksleningen en de uitgaven op grond van de subsidies dat dat een positief saldo van anderhalf miljard uh, maar dat was een toevallige stand van toen opleveren. Toen zaten we een keer bij uh, Heerma op de kamer om te praten überhaupt over dat financiële probleem en hoe we daarmee om moesten gaan. Dat was overigens in de tijd van de tussenbalans. Uh, dus dat, het was nijpend. En uh, toen zei ik van, nou ik weet nog wel een manier. En uh, toen vertelde ik hem dit. Uh, en dat vond hij uiteraard uh, interessant. Maar meer om het actuele probleem op te lossen dan dat hij nou onmiddellijk uh, stond te juichen van uh, hoera, we gaan financieel voor zelfstandigen. Maar dat is een puur toeval argument. En hij, maar goed, hij was wel zo van, nou, werk dat maar eens uit. Nou, toen zijn we daar serieus mee aan de slag gegaan. Uh, we hebben ook serieus partners gepeild. Uh, de, de, de, de vertegenwoordigers van de woningcorporaties, die eerst uh, niet wilden, uh, later uh, wel. Uh, en... Uh, ja, toen hebben we een keer een brief over de algemene bedrijfsreserves geschreven. Dat was geloof ik in 92. Uh, en daar hebben we toegezegd uh, van nou, we hebben het eens verkend. En uh, er zijn uh, uh, uh, nou ja, niet, niet, niet op voorhand belemmeringen om hiermee verder te gaan. Dus allemaal nog erg voorzichtig. Maar uh, dat was, uh, was toen de mededeling. En, ja, we zijn verder gegaan en verder gegaan. En... Ja, en het was dus een combinatie van... Uh, een... Oplossing voor een bezuinigingsprobleem past ook nog eens goed ideologisch en die puzzel viel in elkaar. Het was, het was een puzzeltje wat toevallig. En, en het levert ook meer zelfstandigheid op voor woningcorporaties. Ja. Waar waren woningcorporaties aanvankelijk tegen? Ja, dat, nou ja, ik, ik, dat weet ik niet zeker. Uh, uh, ik weet ik niet of de woningcorporaties tegen waren. De brancheorganisaties waren tegen. En die waren tegen. Nou ja. Ja, hoe gaat dat? Uh, kijk, ook een brancheorganisatie die, uh, die leeft van uh, de centrale sturing uh, in feite. En uh, naarmate corporaties meer verzelfstandigen, ja, wordt ook jouw positie als brancheorganisatie wat anders. En ik kan me voorstellen dat men aanvankelijk gedacht heeft van ja, dat moeten we niet hebben. Uh, want het was wel een tijd dat als Ben Kemper zei we gaan linksaf, dan ging de hele corporatiewereld ging linksaf. Ben Kempen, dat was de baas van Ben Kempen was, was de algemeen directeur van de Nationale Woningraad. En uh, ja, als hij zei: we gaan rechtsaf, dan ging iedereen rechtsaf. Dus dat, dat was heel gezaghebbend in die tijd. Was het maakte het een stuk makkelijker in de onderhandeling altijd. Maar uh, je had maar één partij. Uh, maar zo, zo was het uh, gewoon. En ik denk dat ze wel inschattingen hebben gemaakt. Daar hebben ze toen ook wel eens wat signalen over afgegeven. Van ja, onze positie gaat ook veranderen als dit zich uh, doorzet maar ik denk dat ze uiteindelijk toch hebben gekozen voor de voor de vrijheden en uh, misschien ook wel onder druk van een aantal individuele corporaties ja dat dat is de interne keuken bij uh, bij de woning nou, daar heb ik niet in gekeken heeft dat niet ook wel gespeeld het was een, de, de de stuur op experimenten volkshuisvesting was ook ja. bezig met deze materie ja en die heeft berekeningen gemaakt ja waaruit bleek dat ja, het het deel van die corporaties uh, ...dat toch uh, behoorlijk uit zou springen in de zin die ja. zouden veel, met veel vermogen in de markt gezet worden. Ja. Heeft dat ja. niet ook een, een rol gespeeld? Jawel, ook dat is een van die puzzelstukjes. Uh, dat, uh, uh, kijk Zo'n gedachte is nooit uniek natuurlijk. Uh, ik, ik, ik schets nu een, een, een zekere uniciteit, maar het is, het is iets dat komt dan op een gegeven moment uh, bij elkaar. En dat uh, dit soort gedachten van ja, moet je geld blijven rondpompen... Ook elders leefden, dat verbaast mij niet. En, nou, en de SEF was inderdaad bezig om, uh, om daar experiment, wilde een experiment op te zetten. Dat was, uh, dat was de wens. Alleen de, zeg maar de, de, het, het doorpakken met die acties heeft dat experiment helemaal ingehaald. Dat, dat is, het is nooit als experiment gekomen. Het is gewoon meteen helemaal uh, doorgevoerd. Ja. En dat ze, dat, er, dat, ja, dat ze er goed uitkwamen, dat verbaasde mij op zich niet. Want... Uh, het hing sterk af van de samenstelling van je bezit. Hè, want de, de essentie was dat, uh, dat je eigenlijk op de DKP woningen... Uh, nou ja, de, de, de, de, dat, de, dat sloot dan allemaal maar net. Uh, maar er werd veel winst gemaakt op de woningen die daarvoor werden gebouwd. Zeker die op de 68-regeling, zoals dat in het jargon heet. Ja. En, dat ben je vast ja. tegengekomen. Maar, uh, uh, uh, en daar werd natuurlijk veel winst op gemaakt. En de... de, de de, de basisgedachte bij de uh, brutering was dat we dus niet per subsidiecategorie uh, dat gingen afkopen, maar dat we het geheel gingen afkopen. Waarbij we voor de, voor de dynamische kostprijshuur een vrij hoge huurparameter hebben ingezet. Dus daar waren we als Rijk uh, goed af. Uh, maar wat niet gelijk meer was als de gemiddelde huurstijging die je zeg maar, in je prognose meenam uh, nam, en die bepaalde hoeveel uh, je... ...je rendement in feite op die andere woningen was. En dat, dat, dat was vrij hoog. Dus dat hing erg af van uh, de samenstelling van het bezit. En of je al dan niet al eerder uh, vervroeg had afgelost en dergelijke. Dus, uh... ja, het hielp natuurlijk ook dat corporaties die slecht bij kast zaten... Ja. He, ...die veel jonge woningen hadden... ...waarop uh, dat klopt. de hoge leningen rusten ja. dat die een, een buitschat uh, meekregen. Ja. Maar op een gegeven moment leidde dat tot onderhandelingen in... ...dat de beoemde Chateau Marquette... Uh, ja, hoe, hoe is uiteindelijk dat proces gelopen en hoe zijn de corporaties toen over de streep getrokken? Kunt u iets vertellen over, dat, over die behumde avond ja, van uh, 22 op de 21 oktober? Ja, de nacht was het. Uh, nou ja, het was, daar gingen heel veel uh, onderhandelingen aan vooraf. We hebben meerdere onderhandelingszondes uh, gevoerd uh, uh, onder leiding van NEASHER maar zelf. Uh, en uh, nou ja, het bleek wel dat uh, wij wisten ontzettend veel vanuit het Rijk. Uh, wij wisten dus precies uh, uh, dat als je maar even aan de renteknop draaide, of even aan, uh, aan, aan de huurknop, of even dit, of even dat, kwart. Wij wisten exact wat er dan uitkwam. Uh, en uh, dat wisten de andere partijen niet. Dus er was een, uh, een ongelijkheid in informatie. Dat speelde bij de eerste bijeenkomst een hele grote rol. Toen heeft ineens Heerma ook halverwege gezegd, nou laten we hem nu maar even stoppen, want dat, er is geen gelijkwaardigheid als het ware in de informatiepositie. Die is er eigenlijk heel lang niet geweest, tot uh, uh, zelfs die, uh, die uh, uh, bijeenkomst in Chateau Maquette niet. Men, men wilde wel, maar eigenlijk wist men niet dat als ik met hiermee uh, akkoord ga, want het ging heel concreet om parameters en dus ook om bedragen waar ga ik dan precies mee akkoord? Wat betekent dat uh, nou? En um, toen, uh, dus de, de, we hebben uh, in Chatham Market ook de hele dag uh, onderhandeld tot s avonds uh, laat aan toe en uh, kwamen daar ook niet uit uh, en we zouden dus de volgende dag verder gaan en ene Heerma die uh, vroeg mij uh, van, "Joh, ga jij nog eens even met die jongens met bedoeld van de Nationale Woningraad en uh, NCV, ga jij nog even met ze praten? En uh, dat heb ik gedaan. Uh, en toen heb ik alle kaarten opengegooid. Want uh, je kwam er anders niet doorheen. Je, dus je moest. Dus ook, want we hebben, we hebben natuurlijk wel heel veel voor, uh, verteld hoe het zat, maar we hebben natuurlijk nooit ons mandaat uh, blootgegeven. Dat, dat kon het eigenlijk niet. Dat doe je ook normaal gesproken niet in onderhandelingen. Maar je kwam er niet doorheen. Dus toen heb ik. Daar eigenlijk ook het mandaat uh, opengelegd van jongens, dit moet eruit komen en anders gaat het feest gewoon niet door. En dat zit zo en zo en zo en zo en dat betekent dit en dit en dit en dit. Nou, toen wisten ze dus eigenlijk waar ze, uh, waar ze ja tegen uh, zouden zeggen. En uh, ik geloof dat de vertegenwoordiger van de Nationale Woningraad was die uh, toen we dat verteld hadden, in, maar we misschien nog een uurtje gesproken met elkaar uh, midden in de nacht... Die uh, ging naar, uh, naar de ruimte toe waar alle andere vertegenwoordigers uh, met de whisky in de hand bij de open haard stonden. En hij vroeg aan uh, Ben Kemper, legde hij dat voor, dat, hè, de grote baas daar. En die letterlijk op de achterkant van een sigarendoosje zo even wat, uh, wat krabbels maakte. En er nog 150 miljoen bij fietste voor het Waalborgfonds waar hij voorzitter van was. Om de risico's af te dekken. Vervolgens ging hij naar uh, meneer Dordrechter, dat was de vertegenwoordiger van de VNG uh, vanwege de gemeentelijke woningbedrijven. En uh, nou, die ging ook over de, over de streep. En toen was eigenlijk midden in de nacht in de informele setting, was binnen, uh, binnen een half uurtje, was, uh, waren zij het ermee eens als we het zo zouden doen? Dat liet dus ook aan Heerma weten. Uh, nou, die vond het natuurlijk in ene erg snel gaan. <laughs> en uh, dus die. die uh, nou ja, die aarzelde nog wat. Uh, en, uh, nou, een beetje anekdotisch, maar hij had mij ooit verteld dat zijn vader, die agrariër uh, was, uh, een deal had laten lopen voor vier uh, gulden een koe. En toen flapte ik eruit van, en nou laat je een deal lopen voor vier gulden een koe. En toen moest hij wel lachen en toen zei hij, ja je hebt gelijk ook. En toen hebben we eigenlijk de deal gemaakt en midden in de nacht dat mooie document geschreven. Wat, uh, waar de handtekeningen onder zijn uh, gezet. Zo is het gegaan. Nou, het, is een, uh, het is een deal geweest met een, uh, met een geweldige impact. Uh, maar uh, als ik vraag waar de corporaties zich er niet van bewust dat ze ja, toch veel vermogen of beschikking kregen over veel vermogen. Of, ja. of was dat bewustzijn er niet? Had u daar een idee van? Had u ja, we wisten van? natuurlijk, wij, wij wisten exact uh, tot, tot op corporatieniveau welk vermogen uh, zij zouden krijgen. En uh, vermogensbeheer was natuurlijk ook wel een belangrijk uh, punt. Uh, maar goed, wij, de, de, de inschatting was dat de manier waarop uh, uh, ook toen nog het toezicht was vormgegeven, de jaarverslagleggingen en dergelijke, uh, dat dat... Uh, uh, ja dat dat voldoende zou zijn. Uh, daar komt bij dat uh, omdat ze nu de kapitaalmarkt op moesten, uh, ook de veronderstelling was dat de banken daar wel uh, op zouden toezien. Uh, uh, in welke mate dat is gebeurd, weet ik eerlijk gezegd uh, niet. Uh, maar uh, ja, dat was wel het, de overtuiging die wij hadden en, en daar kwam ook wel de idee van ja, maar als ze nu al te gekke dingen doen, nee. uh, moeten maar gauw eentje fiet en dan hebben ze het wel geleerd. Uh. We hebben het ook niet in het kader van het opengooien van de kaarten de woningcorporaties voorgehouden wat een vermogenspositie was. Dat is ook meerdere keren, ja, dat is, maar dat, was niet, dat speelde niet op die avond, maar dat hebben we wel heel duidelijk uh, gezegd. En, uh, maar ze waren daarvoor, ze, ze zaten toen ook al goed. Hè? En, uh, uh, want in de onderhandelingen probeerden zij natuurlijk uh, het risico zo hoog mogelijk in te schatten, ja, dat kunnen we niet trekken, et cetera. En toen heb ik wel eens een keer tegen ze gezegd, dwing mij niet uh, om te bewijzen hoe rijk jullie zijn, want we wisten dat exact. Mm -hmm. Toen heb ik ook niks meer gehoord. Toen viel dat kwartje bij de woningcreaties ja. ook. Ja. En dan gaat toch het, het, uh, ja, het voordeel dat je dan meer vrijheid krijgt om... Men heeft gekozen voor de vrijheden. Ja, gaat, dan, ja. gaat dan een, een rol ja. spelen. We zien, uh, we zien kort na de behutering... dat de vermogens van de woninglocreaties heel snel gaan stijgen... Was dat voorzien? Nou ja, het was natuurlijk een kwestie van uh, hoe die parameters zich in de werkelijkheid zouden uh, gaan ont uh, ontwikkelen. Uh, uh, nou, daarvan hadden wij de inschatting uh, dat in ieder geval dat als het zich vo vo volgens de parameters uh, zou ontwikkelen, want dat was het enige inzicht wat je had. Hè? Ik bedoel. Uh, ...niemand kon voorspellen wat de rente zou gaan doen. Als je dat kan, dan kun je zelf heel, heel erg rijk worden namelijk. Dat kan niemand, dat weet je niet. Je kunt uh, een, een set maken van parameters die onderling consistent is. Want dat, dat is wel belangrijk ook voor de risicoafweging. Want als de inflatie hoger wordt, dan wordt de rente doorgaans hoger... ...maar de huren worden ook hoger. Dus er zitten allerlei compenserende ja. mechanismes in. Het is niet zo dat er maar één factor uh, de bocht uitvliegt. Dus wat er daarna gebeurde... Uh, ja, dat was in die, in die zin: ja, je had het scenario gewijs kunnen doen. Maar we hadden niet een beeld van. Nou, daarna zal het wel beter zullen die vermogen wel toenemen. Nee, want als we dat toen wisten, dan had je natuurlijk ook anders onderhandeld. Je hebt onderhandeld op de set ja. van parameters die toen een redelijke inschatting uh, waren. En ook in, in de samenhang van die parameters. In de huidige financiële wereld is dat overigens wel wat anders geworden dan, uh, dan toen. Toen was er nog een vrij consistente samenhang ook tussen inflatie en rente en dergelijke. Het is nu allemaal wat, wat, wat, wat minder, maar niet te min. Dat was toen de consistente set. Daar was ook iedereen het over eens. Hoor. Alle, uh, ook geleerden uh, die, uh, waren het erover eens dat dat een redelijke samenhang was uh, ja. van parameters. En ook een redelijke inschatting. Ik heb over die inschatting van die parameters, wat je daar later ook van vindt, hè, dat je een structurele rente van 7% was het geloof ik. Ja, nou Nu zouden we zeggen ja, dat is hoog. Uh, maar dat was toen, ja. uh, je, je kwam vanuit een heel andere context. Uh, er is ook nog een ekenkamer rapport over geweest. Uh, ja. Het bleek dat het uh, toch allemaal redelijk solide was ja. uh, beekend. Ja. Uh, kun je nou zeggen dat, dus dat die vermogensgeoien nadien, dat dat vooral kwam door de dalende enten en de snelle stijging van de vastgoedpreisers? Ja, grote... ja, dat speelt natuurlijk een uh, grote rol. Ja. Ja. Er is misschien nog een derde, namelijk dat als je... Als die woningcoöperaties op eigen benen staan, financieel op eigen benen staan, dan geldt ook hoe minder je woningen gaat bouwen, hoe rijker je wordt. Omdat je geen onendabele toppen meer hoeft te financieren. Ja. Ja. In hoeverre heeft dat dan hier nog een rol bij gespeeld? Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik weet niet zeker. Uh, ja, men is minder gaan bouwen, maar of dat nou uh, een bewust beleid van de woningcoöperaties was, dat vraag ik me echt heel sterk af. Uh, in die tijd uh, was er ook een, een nieuw besluit woninggebonden subsidies... wat uh, met name gemeentes ook uh, budgetten gaf om te bouwen. Uh, er was uh, natuurlijk ook uh, aanleiding om te zeggen... nou, corporaties moeten überhaupt misschien wat minder bouwen... want er is veel meer behoefte aan, uh, aan, aan koopwoningen, uh, aan wat duurdere woningen... Uh, uh, en dat dus in de verdeling in, uh, van die budgetten over de verschillende woningcategorieën uh, ook andere keuzes zijn gemaakt. Dus het is niet alleen maar een keus van uh, woningcorporaties geweest van wij willen niet bouwen. Misschien wilden ze best wel bouwen, maar kregen ze daar de subsidies hmm. niet meer voor. Ja, het is natuurlijk wel opvallend, want je ziet de, kort na de buurtering, de, de woningproductie van woningcorporaties heel scherp gevallen van zo'n 30.000 ja. per jaar naar 12.000 ja. op een dieptepunt. Ja. Maar u zegt van, nou ja, ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat dit samenhing juist met die beutering. Nee, dat, ik, ik, dat, ik vind dat niet zonder meer logisch. Ik, bedoel, ik, ik kan natuurlijk niet in de gedachten van al die individuele corporaties kijken, maar ik denk dat het veel meer samenhing met het feit dat er überhaupt behoefte was aan uh, andere categorie uh, woningen. Oké, okay, Dank voorzitter. Um, ik kijk even naar meneer Mulder voor aanvullende vragen. U had het over het uh, mandaat van de staatssecretaris Heermer. Kunt u ons vertellen wat dat mandaat precies uh, was? Ik, ik, ik weet niet helemaal precies, maar dat, dat zat dus op een bedrag. Uh -huh. er was met het, uh, dat was dus ook met de minister van Financiën afgesproken... Uh, dat hij uh, uh, niet verder mocht gaan. Ik dacht 37 miljard, maar dat ik, dat, ik weet dat niet helemaal precies. Ja. En tot slot. Ik heb die vraag al gesteld... U zei, dwing mij niet om te bewijzen hoe rijk jullie zijn. Als wij je wel zouden proberen te dwingen, zou er dan nog een bedrag uitkomen? Nou ja, nee, nee m, m, m, ik, ik, ik heb gewoon al die bedragen niet meer paraat. Het is 25 jaar geleden, maar uh, uh, uh, I, I, I, I, als ik dat toen, en ik heb dat inderdaad gezegd, dan uh, moet u ervan uitgaan dat in de, uh, zeg maar, in de, in de berekeningen van toen, dat ze echt heel goed... ...in de slappe was zaten, om het maar zo te zeggen. Ja, dank. Dank uh, collega's Groot en Mulder. Ik geef graag het woord aan uh, collega Haji. Ja, meneer Moerkamp, u heeft net in, in antwoorden... ...vragen van collega's het een en ander gezegd... ...over de beslissingen en de verwachtingen die er waren... ...ten tijde van de verzelfstandiging en de broteringsoperatie. Uh, Als ik u nu voorhoud um, de vraag... ...vindt u dat het huidige stelsel zoals dat nu werkt... Dat, ...of dat wel goed werkt? Wat is uw reactie dan? Ja. Nou, ja nee. Ik moet er niet aan denken dat, uh, dat het nu nog steeds zo zou zijn uh, dat, uh, dat op, de departement, op een departement zou worden bepaald... Uh, uh, nou ja welke centrale verwarmingen erin een sociale huurwoning of anderszins moet die bemoeien is dat het dus dat je in die zin verstandig dat is niet meer van deze tijd. Ik moet er ook niet aan denken dat je uh, uh, uh, uh, dat, dat je woningcorporaties dat je elke euro uh, uh, exploitatieverschil uh, uh, langs de uh, uh, langs de rijksbegroting uh, uh, zou moeten laten lopen. Uh, ik moet er ook niet aan denken dat we de DKP hadden uh, voortgezet. Uh, uh, uh -huh. he, stel je even voor, die oplopende schulden. En, uh, en we praten over het onderwaterstaan van woningen. Nou, hoever uh, dan dat DKP-bezit inmiddels onder water had gestaan. Dat, uh, omdat we de lasten naar de toekomst zouden hebben geschoven. Ik moet er allemaal niet meer aan denken. Dus in die zin sta ik echt voor een volle 100% achter... Uh, de beslissingen die uh, toen uh, zijn genomen. Mm. Waar het uh, niet, uh, kijk als je aan de voorkant uh, uh, dingen loslaat, dan moet je de achterkant heel goed regelen. En uh, ja, dat is mijn stellige indruk. Dat dat op een onvoldoende manier uh, uh, is gebeurd. Daar is, daar is geschwitst. Ik geloof, volgens mij heeft de rekenkamer... Ik heb daar maar heel, heel kort even naar kunnen kijken. Maar ja. trekt eigenlijk die, uh, die conclusie. Maar daar, ik, daar, ik maar deel u, dat wel. Kunt u toelichten wat, wat u bedoelt met voorkant en achterkant? Wat had dan Voorkant is, uh, zeg maar, aan de voorkant... Uh, dus zeg maar... Uh, uh, uh, uh, uh, nou ja, aan de voorkant alles regelen. Dus met subsidies, met, uh, met voorschriften, met... Uh, uh, ja, maar dat soort dingen. Of je geeft vrijheden aan de partij die het moet doen. Je geeft wel duidelijk aan wat je van ze verwacht. Uh, althans, ja duidelijk, uh, sommigen zullen de prestatievelden niet duidelijk vinden. Maar het zijn wel domeinbeschrijvingen waar je prestaties op verwacht. En dat je dan vervolgens achteraf kijkt en realiseren jullie die prestaties. En dat je ingrijpt op het moment dat uh, de prestaties niet worden gerealiseerd. Inclusief de financiële uh, prestaties. Dat noem ik voor en achterkant. Maar gezien uw betrokkenheid bij de totstandkoming van hè, de afspraken en aan de wieg staand van die verzelfstandiging, ja. vindt u dan dat daar onvoldoende rekening is gehouden met deze, want u gaf aan, hè, we wisten alles exact als het ging om de bedragen. Ja. En gaf ook aan. Uh, uiteindelijk hebben we ons uh, toevertrouwd aan het huidige toezicht en misschien dat de banken nog mee gaan kijken. Ja, maar in de kern Achteraf, vond vriend. ik ook het toezicht nog wel uh, uh, uh, op zichzelf, waar, waar daar vond ik adequate afspraken over. En later is dat ook nog weer wat aangescherpt. De laatste... Waar, uh, waar dat duidelijk aan de orde is geweest, dat is uh, onder jouw Remkes geweest, in de, in de nota mensen wensen wonen. Uh, een, een hele dikke nota, dat was mijn laatste werk bij, uh, bij Vrom. En daar staat heel duidelijk iets in, ook over, uh, uh, over financieel uh, toezicht, hoe je dat moest regelen, hoe je de prestaties tot prestatieafspraken moest komen in het samenspel met gemeentes en derken. Dat was vrij gedetailleerd omschreven. Dat moest in een woonwet moest dat worden vastgelegd. Daar is uh, uh, uh, uh, staatssecretaris Remkes toen mee begonnen en daarna uh, is, het, uh, uh, ja, is dat verdwenen. En uh, maar het wordt ook geïllustreerd in het verschil dat in de negentige in de jaren hebben we drie bewindslieden gehad op, uh, op volkshuisvesting. Mm -hmm. En in de, in de, hoe noem je dat, de nuljaren van, uh, van deze eeuw uh, zijn er negen geweest. Er is dus gewoon geen consistente lijn meer ontwikkeld mm -hmm. als het gaat om uh, het regelen van dat toezicht. Ja. Maar dat inzicht kwam er wel later dan op het moment dat u besloot om... Uh die verzelfstandiging en die brutering... daadwerkelijk uit te voeren? Nee, want ook het financieel toezicht... is of het, zeg maar de, het verantwoorden over de financiële prestaties... Was, is een van de prestatievelden uit het BBSH. En het BBSH was eerder dan de brutering. Oké, okay, maar dus u bent van mening dat daar toen de tijd... voldoende zicht ja. was op de negatieve gevolgen... die er zouden kunnen zijn op het gebied van toezicht? Zeker. en ik, ik, We waren ook in de veronderstelling... dat dat toezicht in die zin ook adequaat was. Het was weliswaar een... Een, een, een risicogericht toezicht vanuit het Rijk. Ja. He, dus als, uh, als er signalen waren dat het niet goed zou gaan van gemeentes of anderen. Dus uh, eerste lijn uh, toezicht was van de gemeentes. Dan uh, zou je als, uh, als minister uh, daarin kunnen grijpen. En er hoorde ook een arsenaal aan, aan sanctieinstrumentarium uh, ja. bij. Uh, ja. U weet ook wat de aanleiding is van deze enquête. Dat zijn zeker? natuurlijk de incidenten die er in de sector zijn geweest. Hebben die incidenten u verbaasd? Uh, ja, als ik eerlijk zeg, oh, maar dat, dat nou kunt u mij naïviteit uh, verwijten. Uh, maar het heeft mij wel verbazen. Waar ik uh, um, um, enigszins teleurgesteld uh, in ben, uh, dat is uh, dat uh, bij een aantal mensen het, uh, het moreel kompas uh, zoek is geraakt. En, uh, Hoe heeft dat kunnen gebeuren, naar uw mening? Ja, ik denk toch dat een aantal mensen uh, uh, de, de weelden niet kan dragen. Waarom ga je, uh, ik, ik begrijp dat, ik kan dat nog steeds niet begrijpen. Waarom ga je in godsnaam in een ma Maserati rijden als jij een, uh, een, een, een bedrijf met een sociale doelstelling? hebt? Ik begrijp dat echt niet. Het, ik, ik, dat vind ik echt te onderscheiden van een aantal anderssoortige... Misschien foute managementbeslissingen. Dat jij uh, uh, he, een, een grote boot aanschaft uh, met de bedoeling om daar iets uh, heel goeds voor de buurt en de wijk van te doen. Dat is ook achteraf gebleken hele foute managementbeslissingen zijn geweest. Maar dat, dat vind ik niet te relateren aan dat moreel kompas. Dat, dat kan het moreel kompas nog steeds heel goed zijn. Ik denk ook dat dat zo was. Maar uh, uh, juist dat uh, op een aantal punten dat moreel kompas kwijtraken... Uh, uh, ...dat verbaast mij. Overigens, dat is in een aantal gevallen... Hè, ...want je hmm. kunt nog steeds niet zeggen... ...dat de hele corporatiesector het slecht doet. Nee. Maar daarmee zegt u dus eigenlijk ook... ...dat het uh, in uw ogen, het verbaast u ook... ...en u haalt ook niet van niks het moreel kompas naar voren... ...dat dat dus niets te maken heeft met het stelsel aan zich. Nou ja, dat is moeilijk uh, te beoordelen. Uh, uh, uh, in beginsel vind ik een moreel kompas... Uh, ...van iemand losstaan van het stelsel. Alleen het ene stelsel... Uh, maakt het uh, uh, ja, makkelijker om uh, mensen die het moreel kompas niet hebben uh, om daar dingen mee te, uh, nou ja, verkeerde dingen mee uh, te doen. dan het andere stelsel. Als je alles zeg maar vanuit een, uh, een, een, een, een politbureau uh, in het Haagse. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Blijft bekijken, dan, ja, dan is het moeilijk om. Uh, ja. Maar dan is het het Haagse morele kompas wat dan maatgevend ja, is. Ik begrijp natuurlijk wel dat ik niet in beginsel of over een toezicht met u spreek. Ik spreek over de corporatiesector. Ja. Dus ik zou u uh, willen vragen, nogmaals de vraag: vindt u dat die incidenten die in de corporatiesector ja. plaatsvinden, losstaan van het stelsel? Of zegt u van, nou ja, ook in het stelsel zijn er wel structurele tekortkomingen aan te wijzen? Nee, ja, in het stelsel van toezicht, maar niet in het, uh, de andere elementen van het stelsel. In het stelsel van toezicht, het daarmee toezicht, bedoelt u? M, m, ja. Het interne toezicht, externe toezicht? Nee, uh, nou, alles. Ik wil hier faalt uh, hier uh, natuurlijk de hele keten uh, van toezicht. Bent u dat toelichten, de keten? Nou, Toen je hebt zeg maar het interne toezicht, gewoon de, de, de Raad van Commissarissen, die, uh, die, ja, die ook met bepaalde. Uh, salarieringen of uh, auto's of weet ik veel wat akkoord gaat een uh, accountant dat is de eerste lijn dat is, dat is al extern toezicht hè? Dat, uh, maar die, uh, die op die, de juistheid van, van de beslissingen en ook de risico's van bepaalde beslissingen had moeten uh, waarschuwen. Uh, uh, uh, banken die geld hebben uitgeleend. die, uh, die daarnaar uh, moeten kijken. Uh, nou, vervolgens uh, gemeentes en rijk. Uh, als publieke uh, externe toezichthouders. Uh, die hele keten. Uh, die heeft duidelijk niet gefunctioneerd. Mijn laatste vraag. U haalde eerder al de koepels aan. Eh, de ja. voorlopers van Edes. En, uh, en natuurlijk de huidige brancheorganisatie Edes. Welke rol hebben zij gespeeld na de brutering, naar uw mening? Nou ja, wat ze vooral gedaan hebben is. Ja, is natuurlijk. Edes is natuurlijk vrij snel ontstaan na de brutering. Ik weet niet precies in welk jaar, maar men heeft toen heel duidelijk een andere positie gekozen. Uh, ja, de, de, de, de, de oude Nationale Woningraad en hebben nog een rol gespeeld bij de hele implementatie van, uh, van de brutering. Mm -hmm. En daarna is, is EDES gekomen. En uh, ja, EDES, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat dat dus niet meer de, de status had die een Nationale Woningraad of het NCIV hadden. En, Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat ze niet meer de, ook niet de, de, de invloed of de... Uh, uh, hadden die, uh, die de voorgangers wel hadden en ook zich veel minder uitspraken uh -huh. uh, maar ook waarschijnlijk omdat het uh, omdat ze zich anders gepositioneerd hadden ze gingen, wilden ook diensten verlenen aan hun, uh, aan hun leden en ja dan, dan, wie moet je dan vriend houden uh, terwijl Nationale Wooningraad en NCV die stelde, dat waren koepels uh, in, uh -huh. letterlijk en, het al, en, en Edis was een brancheorganisatie dus daar, daar zit echt een verschil uh, tussen een koepel, die, die profileerde zich nog een beetje als de baas van de woningcorporaties. Dat is Edes natuurlijk nooit geweest. Nee. Zit er ook een verschuiving in? En dus in? die heeft zich ook de stem niet ff, uh, uh, verheft toen uh, uh, uh, ja, bij, bij, bij, bij misstanden. Ja. Zit er ook een verschuiving in als we kijkt naar de koepels en naar Edes, uh, naar de brutering van, van sociale doelstellingen naar... Uh, uh, ja, ik, zou, ik zou bijna u willen vragen om te schrijven waar die verschuiving naartoe is gegaan. Nou, ik heb uh, stellig de indruk dat, uh, uh, dat het gedomineerd werd door, uh, door grote jongens. En die vooral uh, ja, ook interesse hadden in de projectontwikkeling en allemaal het meedoen met de grote jongens. En dat zeg maar de mensen, uh, die, uh, want die zijn er ook en die zijn er volgens mij tot op de, de dag van vandaag, dat er ook bestuurders zijn die wel degelijk vanuit de, de sociale doelstelling uh, vertrekken. En een van de uitspraken die vandaag door vorige spreker is gebruikt, is eh, vereniging van directeuren. Zo typeerde hij Edes in die periode. Is dat ook iets wat u kunt onderstrepen? Ed vereniging van? Van directeuren. Ja, zo zou, zo zou je dat kunnen zien. Ja. Ja. Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank, mevrouw Hashi. Ik ga even terug naar meneer Groot. Ja, Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog twee aanvullende vragen. U liet even de, de, de nota Remkes, mensen, men, mensen wensen wonen, uh, vallen. Dat was een, uh, uw laatste project. Uh, vindt u het nou jammer dat, dat, uh, dat die nota nooit geland is in wetgeving? Het was een, een nota die toch de teugels wat meer aan telk. Wat vond u ervan? Want die heeft nooit het staatsblad gehaald, nee. die, die woonwet. Nee. Ja, dat vind ik uh, jammer. Ik bedoel, uh, wat, wat daarin stond, uh, was uiteraard met overtuiging uh, geschreven. Uh, en, uh, uh, en, en, en, en ik denk ook inderdaad noodzakelijk uh, op dat moment. Uh, onder andere de toezicht. Uh, uh, uh, de splitsing van het Centraal Fonds hè, in een echte financiële toezichthouder en een saneerder, dat werd daar ook uh, uitdrukkelijk gesuggereerd. En ik vind het echt jammer dat uh, dat, dat uh, geen verankering heeft gekregen in de wet. Ik denk uh, dat dat een aantal dingen had kunnen voorkomen als dat uh, wel was gebeurd. Mm -hmm. Helder. En we hebben het. Mevrouw uh, Harsje had het over uh, incidenten. Uh, we hebben natuurlijk ook. Uh, u had eerder dit gesprek had u natuurlijk over het incident met een woningcoöperatie in Enschede. Dat ging uh, experimenteren met derivaten. Er waren nog wel meer coöperaties in die tijd die uh, experimenteerden met derivaten. Er gingen in die periode iets van 100 miljoen gulden uh, al verloren. Uh, dat leidde tot een, uh, tot een zogenaamde uh, circulaire MG. Oh, moet ik het even. MG 94 En uh, je ja, hebt. Hebt u dat nog in uw op netvlies staan? Nee, want ik, ik, ik, ik ben zelf niet verantwoordelijk geweest toen voor, uh, voor zeg maar het daadwerkelijke toezicht. En, uh, want er zijn toen ook reorganisaties uh, geweest. En ik heb mij toen niet meer uh, zo met de uh, uitvoering en uitwerking van toezicht uh, bemoeid. Maar ik weet wel dat er, uh, dat er destijds een, een rol speelde en dat er... Met het omgaan met derivaten dat daar inderdaad een soort, uh, ja, hoe moet je dat noemen, een missieve of een RMG heette dat uh, destijds, is uitgegaan. Ja, dat ja, die daar op gaan is. Maar ja. u hebt geen zicht op hoe de, vervolgens die is gehandhaafd nee. en wat er zoveel is mee gebeurd. Nee. Dat die vraag bewaren we dan voor, uh, voor helaas voor Dank u wel. Dank meneer Groot. Voor de mensen thuis in circulair is een aanvullend stuk regelgeving van die minister. Ja. MG staat voor, uh, volgens mij voor uh, mededeling gemeente. Inderdaad, dank. Het woord is nu even aan de heer Oskam. Hij heeft ook nog een vraag voor Ja, ik. meneer Moerkamp. Als we nou de balans maken van die brutering... dan is eigenlijk de vraag wie is daar nou het beste uitgesprongen. En, uh, ik haak even in op een vraag van uh, collega Groot. Die zei van ja, die woningcorporaties kregen een bruidschap mee. De rente daalde, de huizenprijzen stegen. Dus zij zijn uh, flink in vermogen toegenomen. Daar staat tegenover dat uh, toen de markt instortte de risico's wel... Uh, volledig voor de woningcorporaties uh, kwamen. Vanochtend spraken wij met uh, Arnoud Vlak, die kent u vast. Uh, u heeft het misschien ook wel uh, gezien of gehoord. En uh, die zei, ja, eigenlijk is de Rijk degene die uh, het beste eruit is gesprongen, of de er goed is uitgesprongen. En hij zag daar waarschijnlijk uh, met name op de risico's, dat uh, dat instorten van de markt niet meer uh, op de begroting uh, terug te vinden is. Hoe kijkt u er tegenaan? In, in, in eerste plaats even, het, het, men krijgt een bruidschat mee, eh, dat, dat wil ik toch even anders eh, framen, want het, wat gedaan is, is eh, dat bestaande verplichtingen, subsidieverplichtingen eh, zijn afgekocht. Dus eh, eh, dat is iets anders dan een bruidschat meegeven. Dat, dat, dat, het begrip bruidsgat eh, sloeg volgens mij met name op die corporaties met veel DKP bezit. Uh, die, uh, dus die iets extra's kregen bovenop de normale uh, afkoop van de subsidieverplichting. Ja, dus uh, dat is. Uh, uh, nou, maar dat even voor alle duidelijkheid. Ja, wie er nou het beste is uitgesprongen. Uh, uh, het, het, het, het mooiste is natuurlijk als je kunt zeggen van. Uh, ja, geen van beiden, want dan heb je het goed uh, gedaan. Uh, maar uh, ja, als de conclusie is. Uh, dat het Rijk er goed is uitgesprongen, ja, dan heb ik daar eigenlijk ook uh, niet zo'n bezwaar tegen. Ik, uh, onder de conditie dat, uh, want dan hebben wij het ook heel goed uh, gedaan. Uh, onder de conditie dat dat natuurlijk niet leidt tot, uh, uh, tot de ondergang van de sector. Want dan zou je, uh, zou je het, uh, nou ja, niet, dan heb je, verlies je de prestatiekant ervan. Maar als de prestaties van de woningcorporaties nog steeds geleverd kunnen worden. Maar goed, dat zijn actuele politieke wegingen. Uh, uh, uh, uh, uh, ondanks het feit dat uh, als je achteraf kijkt uh, de corporaties er misschien iets bij ingesprongen zijn, ja, dan vind ik, dat, uh, vind ik dat niet erg. En ik denk ook inderdaad, want dat was ook de inzet, het feit dat wij een hele hoge uh, uh, zeg maar hu huurparameter hebben ingezet bij de afkoop van die DKP-subsidies, dat dus uitdrukkelijk lager lag dan de reële huurstijging, ja, dat kon je al wel voorspellen. Dat, dat was ook precies de, de, de winst die we als uh, overheid wilden halen. Maar waar, waarvan we zeiden, dat wordt in voldoende mate gecompenseerd door, uh, door het andere bezit. Behouden houden dus die instellingen die daarvoor dan ook die braadschat uh, kregen. Hartelijk dank, meneer Oskam. Uh, we komen aan het einde van het openbaar verhoor, meneer Moerkamp. Kunt u... Tot slot nog iets zeggen over uh, de overwegingen die ten grondslag lagen aan de brutering aan de zijde van de Rijksoverheid. Of een van die overwegingen te maken had met de criteria, het voldoende aan de criteria voor het verdrag van Maastricht en dat later toetreden tot de euro. Hè, de balansverkorting, et cetera. Ik, ik... ik heb u uh, verteld hoe het gekomen is. Uh, uh... Toen de beslissingen werden genomen, is uh, met geen woord uh, gerept of verwezen naar uh, dat soort overwegingen. Duidelijk. Dan uh, dank ik u. En, uh, ja, ik sluit deze vergadering. Dank u wel meneer Moer. Tot ziens.